De familie Romijn wordt mede mogelijk gemaakt door Wilo Onderhoudsbedrijf. Wij zijn de familie Romijn. Papa, Mama, Berber, Brian, dit is de allerleukste familie van Nederland. Familie Romijn. Zo, ook wij ontkomen er niet aan, hè? Aan het coronavirus. Wij zitten ook helaas thuis. Samen met de kinderen, Brian wil veel liever naar school. Maar dat kan nu even niet. Maar we maken wel weer leuke filmpjes voor jullie om de tijd door te komen. Wij zijn de familie nee. Romein. Ja, klopt. En je gaat nu kijken naar een aflevering van iets wat wij vandaag hebben gedaan. En dat is een parcours bouwen. Kijk gewoon gezellig mee. Wat gaan wij doen, Brian? Een lichting. Een hindernisbaan en parcours, Ja. Hé, hey, uh, willen jullie even iets verder gaan staan? Want dan kan ik jullie ook in beeld brengen. Zo, ja. so, um, wat gaan we doen? Wat heeft papa gezegd? We, ga jij het aan, uitleggen aan juf Kim? We hebben hier dit gemaakt. Eh? Een parcours. Een parcours. En wat gaan we op dat parcours doen? Hier. hier moet je overheen klimmen. Dan spring je daar op de grond. En dan ga je daar zo. Oh, mag je voor één keer over de tafel, zoals Berber doet? Kijk, dan ga je staan, Berber. Dan ga je springen van de tafel, voorzichtig. Lukt dat? Ja, heel goed. En dan ga je koprol op het matras. En dan weer terug. Ga maar, Brian. Over het kussen. Hop, en dan op de tafel. En dan springen. En dan koprol, koprol. Ja, ja, ja, gaat je lukken? Ja, yes. Heel goed. En weer terug, overnieuw, maar dan omgekeerd. Dan moet je, nee, nee, kijk, dan moet je ook daar weer die koprol. En datzelfde op de tafels klimmen. Ja, dat kan ook. Ja. Berm, die altijd eraf. Ja, en doe maar nog een keer het parcours. Laat juf Kim het maar nog een keer zien. En juf Mariska is het, hè. Juf Mariska heb je ook. Hoe heet de andere juffen? Want de naam is papa niet zo goed in, hè. Juf Claudia. Claudia, dat was het ja. Juf Claudia en juf Mariska. Want had jij het filmpje van juf uh, Claudia of Mariska al gezien? Juf Mariska is dat. Heb jij dat filmpje al gezien? Nee, dan gaan we die zo eens kijken. Ik kan nog een keer. Nog een keer, laat zien. Oh, dat is ook goed. Hoppa, oh, koprol. Zo. Tadaa! En gaan we hier even mooi op de tafel zitten, want nu mag dat een keer. Oh, oh. oh, hier mag je ook op zitten. Voorzichtig, hè. Gaan we erop zitten. Gaan we op de tafel. Oh, je gaat het gewoon nog een keer laten zien. Nou, ik denk dat wij hier nog even doorgaan en dat ik zelf maar juf Kim gedag moet zeggen en alle andere juffen. Dit is naar buiten gaan. Oh, dat is een mooie. Hé, hey, maar gaan we even gedag zeggen naar die juffen? En dan zeggen we een digitale knuffel. Digitale knuffel. Doei, van de familie Romijn. Na zo'n hindernisbaan, na dat sporten, krijg je honger. He, he. Zullen we vanmiddag even muziekjes maken? Weet je dat goed, we gaan papa op de gitaar en dan mogen jullie misschien trommelen op pannen en potten. Dat is leuk, toch? We gaan even <laughs> Zullen we doen?